Welkom bij deze Talent Academy video over het maken van packages in InDesign. We gaan er onmiddellijk in vliegen. Ik heb hier alvast een bestandje klaarstaan. En we gaan dat even bekijken hoe we dat best kunnen bekijken om door te sturen naar mensen met wie we samenwerken. Andere grafisch ontwerpers of mensen die de opmaakbestanden nodig hebben. We zien hier al een belangrijk concept opduiken. Ik heb Missing Links, dat was het dialoogvenster hier. En ik heb ook Missing Fonts. We gaan dat uh, zo dadelijk even onder de loep nemen, want dit zijn twee belangrijke concepten die we moeten kennen en weten hoe in zijn daarmee omgaat. Um, hier uh, zien we de Missing uh, Fonts gehighlight in de opmaak. Dat is omdat ik in de in preview mode zie ik dat niet, maar in de normal-modus zie ik alle hulplijnen uh, en als ook het uh, zalmkleurige um, highlight uh, die de Missing fonts gaat markeren. In mijn links-venster zie ik um, mijn Missing Links. In de status zien we hier de, uh, de icoontjes van een Missing Link, een uh, rood bolletje met een vraagteken. En we kunnen die missing links ook even bekijken met de bijkomende info. Als je die niet ziet, onderaan in je venstertje van de links moet je dat uh, pijltje openklikken. En we zien daar onder andere het pad staan. Dat is heel belangrijk. Um, InDesign weet waar de foto's staan. InDesign gebruikt de foto's op basis van die locatie. Dus die beelden worden niet uh, opgeslagen. ...samen met het InDesign bestand. Dus we hebben de originele beelden nodig. Alle beelden die we gebruiken in InDesign. We zien dat ook hier... ...wat wordt er gebruikt in de InDesign opmaak zelf. Dat is een, een lage resolutie. Dus we zien hier... ...ook al zitten we in high quality display... ...zien we toch een gewone lage resolutie van dit beeld. Ik ga even de links herstellen. dubbelklikken op het icoontje. Ik vind hier mijn bestand in een mapje... Ook heel belangrijk vind ik dit gerust aan, search for missing links. Als er andere missing links staan in deze folder, zullen die hersteld worden. Dan hoef ik dit geen drie keer te doen. Zo. En dat is dan mooi opgelost. En we zien nu inderdaad dat zijn een hogere lezerresolutie kan tonen van dit beeld. Nu, ik ga dit even ongedaan maken, uh, die Missing links herstellen. Want ik wil even een, uh, een andere manier tonen. Ik wil tonen hoe InDesign eigenlijk uh, omgaat met, met links, iets dat niet altijd is geweten. Ik hernoem uh, de folder waar de beelden in staan, naar links. En ik ga mijn InDesign bestand opnieuw openen En dit keer krijg ik enkel. Een melding van de missing fonds maar mijn beelden die zijn niet meer uh, ontbrekend um, indesign die weet zijn en dit is door de preferences onder uh, file handling zien we dat we hier uh, dat gedrag kunnen gaan bepalen dus indesign gaat de links controleren de status daarvan en met het tweede vink, vinkje over find missing links gaat hij ook gaan kijken um, zijn er missing links in een foldertje links? En dat moet dan ook exact zo heten. In dat mapje vind ik daar mijn bestanden terug. Oké, okay, dan ga ik die herlinken. En op die manier eh, wordt dat automatisch hersteld. Dat is ook waarom we dit concept bij het maken van een package zien terugkomen. Um, nu mijn missing fonts. Even kijken, ik heb hier inderdaad uh, een paar missing fonts staan. Ik heb hier mijn meta in fontboek. Ik heb die gedisabled, kan je terug even unablen. Dus die staat nu in principe terug geïnstalleerd. En dat is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je de ontbrekende fonds hebt. Ik ga dit nu even terug uh, uitschakelen, dus dit fonds staat niet meer geïnstalleerd momenteel op mijn computer. Um, en ik wil even een alternatief tonen hoe je met missing fonts kan omgaan. Ik heb hier ook um, nog een Missing Font, maar dat is een Adobe Font, dus ik hoef die gewoon maar te activeren. Dat kan heel eenvoudig door op de Activate-knop te gaan duwen. Dan gaat via mijn Creative Cloud account die automatisch gesynchroniseerd worden met de font van uh, Adobe Fonts. Nu dat geactiveerd is, zal ik uh, dit document er even uh, opslaan en sluiten. En ik wilde een gelijkaardig alternatief tonen voor de documentfonds. Ik ga dit uh, mapje hernoemen. Dit is ook iets dat we zien terugkomen bij, uh, bij packages. Documentfonds, exact die naam. En daar staan dan mijn fondbestanden in. Dus ik hoef uh, mijn fondbestanden niet geïnstalleerd te hebben op deze manier, want in zijn gaat deze uit die map in Um, even kijken terug naar fondbooks, je ziet dat mijn uh, fond nog altijd gedeactiveerd is. Dus als dat uh, mapje document documentfonds naast je InDesign bestand staat, dan zal enkel voor dit InDesign document uiteraard, die bestanden, uh, die fonds kunnen gebruikt worden. En in principe zijn we nu klaar voor het maken van een package. Mijn uh, links zijn er, mijn fonds zijn er. En dan uh, Doe je dat onder File Package, uiteraard? Even kijken, we hebben hier nog een kleine samenvatting over van alles als we dat zouden willen bekijken. Maar daar ga ik nu niets over vertellen. We gaan regelrecht naar de package. En um, even een folder kiezen. Ik ga in mijn projectmap werken. Maar het is best wel handig om ook uh, misschien te kiezen voor een expliciete outputmap output of een exportmap. Um, ik zal voor output gaan om toch een beetje het kaf van het koren te scheiden, omdat we uiteindelijk een gelijkaardig Insign document gaan hebben. Um, en we willen weten waar we hebben me afgeleverd, we afgeleverd, wat hebben we gekregen en wat is ons uh, opmaakbestand. Uh, best ook een zin genaam geven aan de folder waar je package in zal zitten. We willen uiteraard ons fondbestanden mee kopiëren, onze fondbestanden meekopiëren, onze linked. Graphics ook, dat zijn dus die twee mapjes die we daarnet hebben bekeken. Um, update graphic links, dan zal uh, het pad naar uh, de links al direct juist zijn in het InDesign document. Um, fonds en links van verborgen uh, lagen of non-printing objects. Wil je misschien ook aanvinken? Een IDML heb je nodig voor uh, een InDesign een oudere uh, ouder versie te openen, 2019 bijvoorbeeld, in dit geval, want ik werk op 2020. En je kan ook een PDF meeleveren. Um, ik kies nu graag hiervoor bijvoorbeeld ja, een lage resolutie, omdat dit bedoeld is voor mij als preview en niet zozeer als een drukklare PDF. En ik wil niet de verwarring zijn tussen wat is de echte drukklare PDF die ik aflever. Um, als er meerdere zijn dan kan dat best verwarrend zijn daarom ga ik hier voor een lage resolutie zo dus um, dat heb ik hier nu in gang gezet en ik heb nu een gelijkaardig mapje en daar staan alle bestanden in die je nodig hebt om verder te werken uh, al ben je een grafisch ontwerper geef je dit af aan een klant uh, enzovoort ze hebben hiermee alles uh, om Verder te kunnen werken op het in-design document. Um, best dan ook even structureel. Eh, ga ik hier even mijn design ook eh, mooi in een apart mapje zetten. Dan heb ik daar mooi het onderscheid. En om de lijn door te trekken. Uh, een input map Dat vind ik ook wel belangrijk. Eventueel met een nummertje ervoor voor mijn workflow. Een beetje uh, on onder de loep te nemen. En heb je dan een pakketje binnengekregen? Heb je een pakketje afgeleverd, geëxporteerd, dan uh, kan het wel belangrijk zijn om dat op die manier een beetje uh, uit elkaar te houden. Zoals je ziet zijn de fondbestanden hier in de documentfondsmap, zijn er maar drie, dus dat zijn echt gewoon de drie die gebruikt zijn. Um, we gaan even mijn indexing document openen. Um, er waren uiteraard in deze opmaak werden er uh, vier fonds gebruikt. Uiteraard de, uh, die Adobe fonds, uh, bestand, Dat is synced met de cloud. Die kan je niet packagen. Um, maar dat is op zich geen probleem. Want dat is gelinkt aan je Creative Cloud account. Mensen met wie je samenwerkt um, zouden in principe dan ook die Creative Cloud uh, account moeten hebben en die kunnen zonder problemen datzelfde font synchroniseren met hun computer. Dus daar is op zich geen probleem bij het packagen. Zo, ik hoop dat uh, het interessant was voor jullie dat jullie er iets aan gehad hebben, um, voor wel zowel voor beginners als mensen die misschien toch iets van wisten, uh, hopelijk heb ik toch nog iets nieuws kunnen vertellen en ik zie jullie terug in een volgende video. Dag.